Goedemorgen. Het is weer tijd voor een nieuwe vlogmas en het is vandaag woensdag 20 december. Ik maak heel eventjes mijn gezicht een beetje schoon en ik ben echt heel erg toe aan een kop koffie. Dus ga ik die maar meteen gaan zetten. En gisteren ben ik trouwens helemaal niet echt goed gaan bijslapen, of ben niet op tijd gaan slapen want uiteindelijk. Ben ik had het heel laat nog gaan editen, zodat ik de vlog af had. Dus ja, ik ben nog steeds heel erg moe. Maar dit gaat het hopelijk helpen. Of ver helpen, had ik eigenlijk moeten zeggen. Nou, de vlog. Die is nu aan het uploaden. Die van gisteren zeg maar. Ik ga me straks eventjes aankleden. En dan ga ik even naar Larissa toe dit keer. Waarom word je nou deze hele blurry? Nou, Ziekjes voel ik me niet heel erg meer. Maar ik, ben, ik zit helemaal vast. Ik heb gewoon heel erg hoofdpijn overal. Dus ik heb het idee dat het binnen nu en een paar dagen allemaal uitgestroom. En ik hoor het ook wel echt extra erg aan mijn stem. Ik heb natuurlijk altijd al een beetje een verkoude uh, stem. Maar ehm. Um, ja. Dus dat. Ik ga me heel eventjes lekker opmaken. En uh, aankleden en dergelijke. En dan uh, weer tegenaan. Goedemorgen iedereen. Ik ben al even wakker. En ik wil jullie gelijk eventjes wat laten zien. Dat zijn namelijk de foto's van onze fotoshoot die we laatst hebben gedaan. En uh, die hebben we dus ontvangen. En ik ben ermee bezig geweest om ze even het artikel te zetten. En ze zijn echt super leuk geworden. Dus ik dacht ik ga er even een paar aan jullie laten zien. Oh ja, en ik heb momenteel hier nog even mijn ontbijt staan. Want ik heb het gewoon even meegenomen. Ik dacht dat is... Makkelijker of zo. Anyways, ik zal jullie even wat foto's laten zien. Deze vind ik bijvoorbeeld echt super leuk geworden. Als je eventjes wil focussen. Hello. Nee, hebben we er geen zin in? Oké, okay, dit is een soort van gefocust. Deze vind ik echt heel erg leuk. Deze zijn ook super christmassy geworden. Met die bruine durpt achtergrond en dat, die rode details. Ik vind deze ook echt super gaaf. Ik ga deze gebruiken voor mijn Instagram account. Want ik vond hem echt gewoon heel erg leuk. Hoe je ons zeg maar... Zo ziet kijken. En als laatste vind ik deze bijvoorbeeld ook wel echt super tof. Er was een soort van kleine draaimolen op. Het Neude is dit trouwens. En die lampjes daarvan op de achtergrond zijn wel echt heel erg tof. Het was heel donker. Dus het was wel lastig om deze foto te maken. Maar moet je kijken hoe... ...feestelijk dit ziet. Ik ben er echt uh, heel blij mee. Ik ga nog even een paar dingetjes afronden en dan ga ik even onder de douche springen. Mijn haar is wat sneller vet geworden. Of wacht, misschien hoeft het nog niet. Misschien kan ik er nog een dag uitstellen. Ik heb zeg maar twee dagen een muts op gehad en dan wordt mijn haar toch wel wat sneller, uh, wat sneller vet. Omdat ik dus gewoon waarschijnlijk, ja, dan wordt het warm of zo En ik ben ook natuurlijk aan het fietsen geweest. Maar als ik zo kijk, misschien met wat droog shampoo. Oh, dit hoort hier. Kan ik er nog wel een dagje uitstellen. Dat wil ik wel graag. Ik zit nu op ongeveer om de twee dagen wassen. Dus niet om de dag, maar om de twee dagen. Drie dagen heel soms. Dus uh, dat vind ik wel echt heel erg fijn dat ik daar nu ben opgekomen. Ik heb trouwens een hele vette crème op. Vandaar dat ik echt zo ontzettend shine. Ja, ik check meteen eventjes weer met jullie. En dan ben ik helemaal aangekleed en uh, gemake-upt en een beetje klaar voor de dag. Tijd voor een klein trucje. Zo. En dan nu nog mijn haar. Hoe zou ik dat gaan doen? Ik denk gewoon zo. Maar misschien dat krullen wel leuk zijn. Dus zo. Pff. Nou, die zitten erin. Ging het elke dag maar zo makkelijk, hè? Maar goed, het past wel een beetje bij de magische tijden van het jaar. Want over vier dagen is het alweer het einde van vlogmus En kerstavond. En de dag daarna kerst. Oh my god. De tijd vliegt. Nou, het is tijd om me even aan te kleden. Dus dat ga ik nu doen. Hi. Deze camera zit echt veel te laag. Dus die ga ik heel eventjes hoger zetten. Hoi Zeeel. Hoe is het? Gaat goed hè? Hij zat net lekker te slapen, maar uh, toen rookt hij mijn broodje. Want ik heb net even ontbijt gemaakt. Dus nu wil hij mijn broodje. Maar dat is niet uh, wat er gaat gebeuren jongen. Oké, okay, ik ga wel gewoon op de grond zitten. Het is tijd om de kalenders te gaan doen, dus dat gaan we dan maar even samen doen of niet, Sil? Wat vind je van deze? Dit is Essence. Waar zit nummer 20? Waar... Ja, hier hè? Oh! Goed zo. Oké, okay, pakken we deze. Ja, daar eens zei zijt al. Nee, dat is de verkeerde lieverd. Dus is deze dit is een lipstickje of een lippenbalmpje Je ziet er heel leuk uit het is een koffietje op het heet red red ready or not het is een matte lips oh, oe, oe, oe. nee dit is niet voor katjes dit is niet voor katjes lieverd lieverd dit is niet voor jou zo ziet hij eruit dus dat is wel heel erg schattig en het is volgens mij een hele mooie kleur Dan gaan we nu eventjes kijken naar de andere kalender Even kijken, nummer 20, die zit hier. En oeh, Er zit iets in van een lijn die Larissa heel erg lekker vindt. Even kijken of ik hem eruit kan krijgen. Dit is namelijk uit de Cherry Blossom line en dit is een Shimmering Lotion. Dus het zitten zelfs kleine glittertjes in. En dit geurtje is heel erg lekker zoet. Nou, ik ga heel veel mijn broodje eten en ik, jullie zitten echt onwijs op de loeren. Maar dit is gewoon niet uh, de bedoeling, maar hij wil altijd eten wat ik heb. Tot zo. Ik zie jullie straks bij Larissa. Ik ben aangekomen bij Larissa. Hello. We zijn op dit moment de winnaars voor de Catrice actie aan het uitzoeken. En ja. ook van swatches afgelopen. En we drinken verder mango thee die heel erg lekker is. Ja en ik heb ook nog een beetje geen dank voor je bewaard. Oeh. Ja, ja. Dus dat kunnen we zo even eten en lunchen. En ik wil denken, ja we willen straks even naar mams. Mama verbond. En ik zag net deze foto. Wacht, ik wil het even laten zien. Ik zag net deze foto op Instagram Moest eigenlijk ten eerste heel erg hard lachen. Want het zijn echt super... Super bolle dikke. poppetjes, dikke poppetjes geworden met van die oogjes. Maar ik vind ze wel echt super mooi eruit zien. Ik ben ook wel heel erg benieuwd hoe ze smaken. Dus uh, ik hoop dat ze deze zo meteen nog heeft liggen en dat we die kunnen proeven. En dat het mag eigenlijk. Ja, ik heb ik ook wel zin schattig. in. Super goed gedaan man, ik ben benieuwd hoe ze smaken. Ik kreeg echt enorme honger. En ik heb geluk, want we hebben heel veel leftovers. Dus die heb ik allemaal kunnen opwarmen. Ik heb hier lekkere bami. En dat zit kip en rendang in. Gewoon lekker gemixt. Ik ga nog eventjes een eitje pellen. Doe ik die erbij. En dan is dat de lekkere lunch voor vandaag. Ik hoop dat die goed is. Mijn ei, lekker zacht. Ah, mm, even kijken. Is die goed? Oké, okay, het is niet het meest beste eitje die ik ooit heb uh, gemaakt... Maar hij is nog wel redelijk zacht en vind ik weer erg lekker. Dus ik ga nu lekker opeten. En iets uh, smakelijk. We zijn eventjes heel erg rood gekleurd omdat wij koplampen... Of rem, ja, nee, remlicht. Aha, in ons gezicht krijgen, maar, want we staan op dit moment in de file. Maar we gaan straks uh, richting onze ouders, want we gaan er even eten en ze hebben ook allemaal pakjes gebracht die we op moeten halen. Ik kan niet wachten om Rama te zien. <laughs> en uh, volgens mij gaan we lekker Hutspot eten, dus dat vind ik ook altijd extra lekker als je dat dan bij je ouders eet of zo. Met een lekker worstje zeg Met een worst, <laughs> een worst. <laughs> een worst, <laughs> een vaagse worst. <laughs> Wat is dit voor accent? Iets uit Twente ofzo, ah, of niet? Nou, ik heb gelijk een idee voor een vlogvraag. Van vandaag. We hebben nog geen vlogvraag gehad, toch? Nee. Ik vraag me af of jij een accent hebt En zo ja, wat voor accent? Weet je wel, het kan Utrecht zijn, Den Haag uh... Was dat de Haag? Ja, nee nee nee, sorry Rotterdams, Amsterdam, Zuid-Groningen Hebben ze ook een opvallend accent? Laat me even weten of jij of jij vindt dat je een accent hebt Of dat je ervan weet dat je een accent hebt En zo ja, wat het dan is Die van oh, die ons een is een accent? beetje Boers Slash nee, Utrecht Nee, Volgens mij. Een beetje houtens, ja. ja dat bedoel ik is wel, daar is wel heel wat mee, ja. ja. We zijn aangekomen in Houten. En mijn moeder staat nog wel in de keuken. je misschien, hier staat Tara. Oh. Mijn vader is nog niet thuis, dus die zal waarschijnlijk wel in de file staan. En ik mis ook een hele grote witte fluff. Ja, waar is die? Boven denk ik. Denk het ook. We gaan eventjes op zoek naar Rama, want ik denk dat jullie hem ook wel graag willen zien. Waar ligt dat beest? En ondertussen breng ik eventjes mama in beeld, want die is mama. nog niet in beeld gekomen. Hallo. Hallo. En mama is wortels aan het schillen voor de hutspot. Die we straks gaan eten? Huh? Jullie waren hem nog hier. Nee, ga. Het huis is leuk versierd. De kerstboom staat aan. Het is toch wel echt heel gezellig hoor dan, man. Zo'n kerstboom in het midden. Ik zie daar stiekem oh. ook al pakjes, maar ik zal er nog niet aan zitten. Je, je kan toch niet zien wat erin zit. Maar ik kan het wel voelen, hè? Nee, want ik was zo slim om sommige dingen in een doos te doen. Aha. En ik zie hier allemaal schuimpjes. Dus die zijn van mij. oké, hmm. hmm. Dit is mijn eerste kerstschuimpje van dit jaar. Dit gaat de mm -hmm. hey, Ik heb je gevonden. Hallo. Oh, je bent zo mooi en zacht. Tada. Hier ben je dan. Hier ben je dan, lieve Rama. Hallo, Poepie. Ik heb hem gevonden. <laughs> oh, Rami. Dan ben je toch lief en dik. En nee, fluffy. oh my god. Had het natuurlijk gelijk weer wassen. No. Kijk deze fluff. Hij is zo lief en bol. Rami, kom je zo lekker naar beneden? Ik heb net een schuimpje gegeten uit de boom. Mm. Ik heb de hele boom gemist trouwens beneden. De boom staat midden in de woonkamer en Larissa heeft hem gemist. Ik vind het knap. Waar staat hij? Serieus? Ja, ik had hem echt helemaal gemist. Ik had echt een schuim. <laughs> Loop je nou tegen de tafel aan? Nee, ik Wil hem. wil eigenlijk een roze, nou ja. Mm. Lekker! <laughs> Dit zijn de koekjes die we dus vanmiddag lieten zien op Instagram. Het zijn suikerkoekjes, dus ze zijn misschien wat harder een beetje. Waar zijn die... Ja. Oh, die zijn zo grappig. Ik vind die is stiekem het leukst. Maar het zijn nummer twee. Tara, hij heeft nog gelijk op mijn ogen. Het ogen valt eraf. Ik eet hem al. Hij is een het knippen soort van. Die, die heeft een strikje. En deze die heeft dankjewel. een hoedje. Echt zo leuk. Ze zijn zo lekker dik. Omdat je waarschijnlijk ook heel dik wordt van deze koekjes. Een Christmas Elvenpas. card. Oh, je bent snel. Oh ja. Hoi, lieve Larissa, oh. fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond zeeuwsdachting Denise, Super dankjewel. bedankt! We hebben ook nog een ander pakketje die we voor de hele familie hebben ontvangen. En die we pas mogen openen met kerst. Ik ben heel erg ja. benieuwd wat erin zit. En ik vind het echt super lief, dankjewel. Ah, oh. lieve Tara, fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Veel liefst van Jan, Anita en een pootje van deze. Ah oh, lief! <laughs> en deze kaart is echt super cool. Oh, cool ja! Moet je het laten zien. Volgens mij is het een super soort van, van DIY kaart beweegt zo. Dat is niet echt duidelijk. Hij is heel leuk. Hier nog een pakje oh ja. van ons mediabureau. Bedankt voor de leuke samenwerking. Teamwork makes the dream work. Wij wensen jullie een geweldige 2018. Liefst het hot pink team. Jee, superleuk. Dit is een custom kaart in Dankjewel. hot pink. Dankjewel. Oh, dit is leuk. leuk. En ze hebben nog dit erbij gedaan. Kiss me. Chocola. Toch? Een, een hashtag. hashtag. <laughs> Lachen. Oeh, er... Oeh. Oeh, wat is dit? Ja. Leuk. Een Christmas sweater. En dit staat oh, op leuk. Merry Christmas en dit is echt een classic. Deze yeah. is echt heel leuk. Hij is lekker warm ook. Heel, heel dik. dik. Super, Super bedankt. Bedank. Volgende pakketje gaan we openen. Oeh la! la. Wow. Wow. wow. Wat is dit allemaal? Er zit heel hey, veel in. dit is Tampesta. Eco Denta Tampesta. Created by nature, perfected by science. Vegan. Coconut. Deze is met kokos. Oh, dat zijn Oh, dat is hetzelfde wow. merk, maar dit zijn minis. Oh, en deze heet coconut omdat er kokosolie in zit. Dus ik ga er niet vanuit dat hij dan naar kokos smaakt. Nee, het ruikt gewoon heel fris. Oh ja, hartstikke bedankt voor het opsturen. Oeh, Primark. Oeh, Primark. Primark Beauty. Oké, okay, we zijn heel van camera gewisseld, want die van Tara die viel uit. Maar we hebben hier allemaal Primark spulletjes. Dit is bijvoorbeeld de My Perfect Color Matte Foundation. Ja. En verschillende kleurtjes. En dit is de My Perfect Color Lightning Shade. Dit zijn van die. Het is een product waarmee je zeg maar een foundation wat lichter of donkerder kan maken. In dit geval kan je hem dus lichter maken. Ik heb hier nog verschillende kwastjes. En deze voelt echt super zacht. Aan. Oh wow, die is echt huge. Gewoon. Ik ben heel benieuwd om dit uit te proberen. Ik heb eigenlijk nog niet veel make-up van Primark geprobeerd. Nee. We hebben natuurlijk wel een tijd geleden een hele leuke video over opgenomen. Maar de foundations heb ik nog nooit geprobeerd. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar. Dit zijn super mooie fluwelen doos. Ja, heel mooi. Zwaar. Wow. <laughs> Kijk dan. Ze schattig. Ik zal hem optillen. Dit is een inpakdoos of zo. Kijk, dit zijn nou zeg maar accessoires om mee in te pakken. Dan hebben ze hier touw. Inpakpapier, in marbel en in zwart. Heel, heel cool. tof gekozen. Ruim heel om hoor. Oh ja, kijk. Hier zitten dan allemaal oh, ja. labeltjes en stickertjes of niet? De Coty DIY Wrapping Station. Het is inderdaad wel een leuke wrapping station. Wat vet. Kijk, ze hebben hier voorbeelden gegeven wat je er mega, hoe je het kan inpakken. Oh, dat is heel leuk. Mega leuk. Hier heb ik allemaal extra papiertjes. Oh, die schaar is leuk. Oh, die hebben we natuurlijk al, maar... <laughs> dit is ook heel leuk, dit label. Oeh, producten van Vella. Hieronder zitten nog allemaal papiertjes. Echt heel leuk gedaan. We hebben nog wat andere pakketjes om uit te pakken. Allereerst heb ik hier een pakketje weer gekregen van Anita. Vorig jaar hebben we twee, uh, we hebben we eigenlijk met elkaar kerstdozen uitgewisseld. En uh, hier zit deze. En ik ga even wachten natuurlijk ook met openen totdat het kerstdag is of kerstavond. Moet ik nog even kerstavond, kijken. Kerstavond misschien. Ja, dat is misschien wel leuk. Dus super bedankt Anita voor het opsturen van deze. Ik ben heel erg benieuwd wat je me hebt opgestuurd. En dan heb ik hier nog een pakje. Dat staat op. Bring on the holidays. Een Skin Hangover Kit mm. van het merk Skin uit IJsland. Dat is heel slim. Na die feestdagen, na heel veel, waarschijnlijk ongezond eten en alcohol. Mm. Helps revive and restore your overworked, overstressed, depleted skin and eyes. En er zit een relief eye pen in. Eye gels, daily lotion en een start mask. mask. Oh, heel erg leuk. Wat een leuk kitje. Ja. Ik wil nog even laten zien. En mama, heb je dit mutje gemaakt? Nee, die heb ik niet. Of heb ik deze op een sapje of gekregen? Want die gekregen? sapjes, ja. Ja, met die oude omaatjes die je ja. ja, volgens mij hoort het bij zo'n smoothie sapje. Maar we dachten dat deze perfect zou zijn voor José. Ik ben heel dus... benieuwd of die past. Laat me vanavond even weten of die past. Ja, ze gaan natuurlijk ook vloggen. Dan kunnen jullie het gelijk ook zien. Zo, so, de Hutspot ligt op het bord. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Oh, hallo. Hey, hey. Oh, hallo. Ja, hallo. Mama. Hier is de camera! Kom vis. Hoe is het? Ja hij is echt net wakker, hij sliep eigenlijk. Maar die er? Nee! Nee! Nee! Hij denkt dat hij eten krijgt denk ik. Oh je bent zo mooi! Ik ben inmiddels omgekleed naar een kersttrui! En kijk eens wie er ook is! Hello! Hello. Hello. Fresh from New York City! <laughs> net terug! Touchdown in Nederland! Leuk leuk! En Serena heeft ook zo'n leuk petje op jongens. Ja, en dat deze is. die is wel in mijn maat. Want waar heb jij die van jou vandaan ook weer? Express. Maar meestal zijn al die petjes veel te, te klein. Want ik heb best wel een wat groter hoofd. Maar deze is van uh, de webshop uh, Boutique 22. En die pas ik wel. Dus nice. Het mijn groot hoofd. Hij is voor mij veel te groot ja. Ja echt, mm hij -hmm. is veel te groot. Mag ik hem ja. eens op? Even maar kijken of hij echt heel groot is. Ja, dat zie ik nu al. Ja, die is wel echt te groot. zo groot. Ja, dit is wel echt te groot. Maar mijn is niet heel veel kleiner hoor. Ik heb zo'n one size Ja, die zit bij mij dan een heel raar bovenop mijn hoofd. Dus het is echt niet. Maar het zijn echt hele leuke petjes. Dat is wel heel leuk. staat in het super fashion. Ja, gelijk als het... Ja, het geeft wat meer inderdaad. Ja. We zijn gewoon gezellig aan het kletsen en uh, Srenus New York verhalen aan het horen. Vertellen. En hier zit mams en papa zit daar met lieve... We gaan we daar. Pleuf. Oh, zo. Oh. Oh, so. oh, oh, Ja, hij is ook wakker. Ah. Oh. Remy. Let me sleep. Oh, we beginnen gelijk aan de wasbeurt, natuurlijk. Nou, we zitten weer in de auto. Onderweg naar huis. Of tenminste, Larissa brengt mij. Spaans <laughs> chauffeur. En het is echt super gezellig net, maar het is inmiddels echt al 11 uur hè. 11 uur? Oké. serieus 11 uur. En Schreden kwam natuurlijk net ook langs, dus het was gewoon heel gezellig. En we, was... <laughs> we hadden de tijd niet door, dus dat is ook een goed teken dat we dat even allemaal niet wisten. Maar dat verklaart wel waarom ik een beetje moe aan het worden ben. Het is echt wel heel leuk, want het is best wel een tijd geleden dat we echt alleen met, met z'n vijven waren. Ja. Zeg maar, alleen met z'n vijven, gewoon geen aanhang. Dat vond ik wel heel erg ja. gezellig. En straks, op maandag, wordt het natuurlijk weer met aanhang, dus een leuke pre-party. Ik zou nog even kijken of het mutje past op José. Dit is Gozé en hij is heel erg fluffy. Anyways, even kijken of hij past. Mm, moet je die heel veel iets hoger zetten? Ja. Kijk nou! Ja! Oh, hij zit niet perfect. Even kijken. Als het maar niet je fur beschadigt, hè? Nou, dit is toch prachtig? Het is toch heerlijk om te zien. Lekker warm. Very nice. Zo iedereen, ik ben weer thuis. En het is een beetje donker, dus ik doe eventjes deze lamp aan. En ik besefte me dat ik vandaag nog helemaal niet de adventskalender heb geopend. En waarschijnlijk hebben jullie het al wel weer gezien bij Tara. Wat zij in haar Essence-kalender heeft. Gaan we door naar poster nummer 20. Wat hebben we hier? Deze is echt super leuk. Moet je kijken, dit is een poster. En er staat op. The ultimate guides to single ladies put a ring on it. Oh my god, die is echt zo leuk. Moet je kijken. Je ziet alle danspasjes zeg maar. En nee, ik ga dit niet nu nadoen. Want ik kan ten eerste gewoon echt niet dansen. En dan zet ik mezelf echt enorm voor joker. Maar moet je kijken hoe ontzettend leuk deze is. Oh, ze hebben ook de teksten erbij gezet. Zodat ik echt mee kan zingen. Echt super leuk. Ik zal eventjes eentje wat dichterbij laten zien. Kijk dan... Dit is echt heel leuk gedaan. Nou, dat zijn dus de adventkalenders voor vandaag. Ik ga eventjes de kerstboom aandoen, want het staat wel weer gezellig. En ik moet even het een en ander hier gaan opruimen. Het is nu wel tien voor twaalf, maar ik wil het even graag uit de weg hebben voordat mijn vriend thuis komt en hij over alles heen gaat struikelen. Dus dat ga ik eventjes snel doen en dan uh, spreek ik jullie zometeen. Nou... Even jullie neerzetten. Ik heb inmiddels heel veel cadeautjes binnengekregen. Dus ik heb net alle pakjes uitgepakt. En de producten bekeken. En dan moet ik morgen allemaal gaan inpakken. En dan heb ik eigenlijk alles in huis... Oké, okay, dat is niet waar. Ik moet nog wel een paar cadeautjes kopen. Maar in principe alles om te geven. Dus dat is heel erg fijn. En ik heb hier ook één cadeautje die ik net even zat te bekijken. Die uh, wat specialer is. En die vind ik wel echt super tof geworden. Dus ik kan niet wachten om alles heel mooi in te pakken en dergelijke. En ik denk dat ik nog wel... Ik moest zeg maar nog een paar kleine dingetjes erbij halen. Maar in principe heb ik wel bijna alles. Dus ik ben heel erg benieuwd wat iedereen er straks van vindt. Nou, het is inmiddels vijf over half twee. Jullie denken misschien... Larissa, waarom slaap je nog niet? Nou, omdat ik uh, mezelf even de best girlfriend ever mag noemen. Nee, dat is grap, ja. uh, Mijn vriend die uh, had een um, kerstborrel, of een kerstdiner in Amsterdam met zijn collega's. Hij heeft de laatste bus gemist. Echt al lang volgens mij. Ik weet niet eens wanneer de allerlaatste bus gaat. Dus had gevraagd of ik hem wilde ophalen. Dus ik heb een beetje op hem gewacht. En op zich uh, was dat niet heel erg. Want ik was ook tegelijk aan het opruimen. Alrighty, ik laat gewoon even de rest allemaal aan. En dan ga ik hem even ophalen. Ik ben gearriveerd. Oh, zo, mijn stem. Ik weet niet waar hij is. Even kijken. De trein stond eventjes stil, dus ik denk dat ik eventjes moet wachten totdat hij er is. Dus terwijl ik dat ga doen um, ga ik alvast deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze vlog weer te zien. Morgen is het alweer donderdag. De tijd gaat zo ontzettend hard. Het is echt niet normaal. En ik weet nog niet helemaal zeker wat ik morgen ga doen. Maar ik, ik moet eigenlijk best wel wat dingetjes gaan doen. Dus hopelijk gaat het allemaal lukken. Ik moet lekker de deur uit. En ik heb in de avond gezellig afgesproken met Jolien. Een van mijn beste vriendinnetjes. Dus uh, daar heb ik heel veel zin in. Dus ik hoop dat jullie morgen weer komen kijken naar onze vlogmas. En dat jullie deze ook leuk vonden. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Als je nog geen abonnee bent. En tot in de volgende. Nee, tot morgen natuurlijk. Doei. Doei.